De Hydro Dynamic Ultimate Moisture Cream is een intensief voedende crème die meteen jouw huid gaat hydrateren. Hij heeft een speciale formule waardoor hij de huid van binnenuit gaat hydrateren en zorgt ervoor dat de cellen beter vocht vast blijven houden. Hierdoor verbeter je de soepelheid en verminder je zichtbaar fijne lijntjes in de huid.